De Cellular Vital Eye Gel. Deze gel is perfect tegen vermoeide ogen en opgezwollen oogleden. Ook hydrateert deze gel perfect en vermindert wallen. Als je deze gaat gebruiken gaat je blik nog meer stralen. Je mag hem aanbrengen in de ochtend en de avond met kloppend met de vingertoppen rond de ogen. En hij is perfect te combineren met de Eye Essence.